De piratenpartij staat voor een leefbare en duurzame gemeente. Een gemeente waarin we met z'n allen veilig, gezond en prettig kunnen samenleven. Waar inwoners hun woning en openbare voorzieningen goed kunnen bereiken met gratis openbaar vervoer. Te voet, te fiets of met de auto. Waar groen wel in het dagelijks straatbeeld hoort, maar zwerfafval niet. Een gemeente als thuis voor ons en de generaties na ons. Zelfvoorzienend en onafhankelijk. Een leefbare gemeente. ...waarin er ruimte is voor vrijwilligersinitiatieven, zoals kunstenaarscollectieven, hackerspaces en repaircafés. Dat is wat onze stad leefbaar maakt.